Dit is een opname van een oefening die drie minuten duurt en die je dus overal waar je bent makkelijk kunt doen. Je houdt gedurende de oefening hou je, je ogen open en uh, nou, we gaan beginnen. We beginnen met één minuut kijken naar je omgeving. Neem alles in je op. En de volgende minuut breng je de aandacht naar de ademhaling. Je blijft gewoon zitten met je ogen open, je observeert alleen hoe je ademhaling gaat. En de volgende minuut, kijk of je je lichaam als één geheel kunt voelen. Vanaf je kruin tot aan de puntjes van je tenen is je lichaam één geheel. En ook hier blijf je gewoon met open ogen zitten... en dan is ook deze minuut voorbij en is ook het einde van deze oefening dit was het dus. Heel veel succes met deze oefening